Best kans dat jouw huidige woning ooit van het gas af moet. Maar wat als je nu een cv-ketel nodig hebt? Kies dan voor de gaslosgarantie garantie van Remeha. Moet je in de toekomst los van gas? Dan krijg je tot 1000 euro terug als je kiest voor een duurzaam Remeha-systeem. Kijk op remeha.nl voor de voorwaarden of vraag het je installateur.